Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Oké, okay. HVO 2019, eerste tijdvak, twee sommen. 10 en 28. Twee sommen waar je maar één punt voor kon krijgen. Het waren namelijk multiple choice sommen. Eigenlijk heeft niet eens sommen, dus opgaven. En die waren blijkbaar in dat jaar niet al te best gemaakt. Dat gaat dit jaar natuurlijk veranderen, dat weten we allemaal. Oké, okay, we gaan even kijken hoe dit dan werkt. Want dit zijn, het zijn misschien niet de grootste aantallen punten die je krijgt, maar weet je, het kan wel net het verschil maken. Dus het is belangrijk dat je hier goed over, over nadenkt. En ze lijken een beetje op elkaar qua opzet, maar ook qua idee erachter. Oké, okay, de eerste gaat opgave 10. Die gaat over die man die op zo'n uh, drie man springt op een blob en dan springt hij omhoog en dan gaat hij, maakt hij een grote parabool en dan valt hij het water in. Nou, superleuk allemaal. Dus ik heb niet proberen te tekenen. Je weet, mijn tekenkwaliteit is niet alles, maar hij komt op een gegeven moment het hoogste punt aan. En daarna valt hij weer naar beneden. En het eerste wat je natuurlijk moet bedenken is, nou ja, of het nou een mannetje is of een bol, hè, of, een, of een blok hout, het maakt niet uit. Dat is allemaal hetzelfde, het is gewoon een massa. Oké? Okay? En dan zeggen ze, in de opgave, dat is heel belangrijk, moet ik even letterlijk, letterlijk lezen wat er staat. Dus ik zeg, geef aan, natuurlijk wel de goede pakken, geef aan welke van de onderstaande tekeningen, de, de krachtvector of krachtvectoren, een van beide, um, optimaal in verticale richting op dat moment die juist zijn weergegeven. Cruciaal hierbij is dat je zegt in verticale richting. Dus het gaat niet erover of, die, of er zeg maar bijvoorbeeld luchtweerstand is in de richting van waarop die, hè, dat, dat, dat, deze kant op gaat, dat de luchtweerstand is. Daar hebben we het helemaal niet over. Het gaat over verticale richtingen. En hij is. Op weg naar het hoogste punt, dus hij is vlak bij het hoogste punt, dus hij hangt zo ongeveer stil op dat moment. En daar zit nou precies de moeilijkheid. Want als hij ongeveer stil hangt, dan zou je kunnen denken, ja wacht eens even, uh, als een object stil staat, hè, dan zal de, de, de, de snelheid is dus nul, zelfs als wanneer de snelheid constant is, dan zal de som van de krachten wel nul zijn. Kijk, en daar zit dus het punt, want dat is dus niet zo. En daar proberen ze je mee in verwarring te brengen. Als je zo'n opgave krijgt met, met, met vier opties, is het belangrijk dat je gewoon bij optie 1 begint tot 4 en heel zorgvuldig nagaat van oké, okay, kan dit kloppen wat hier staat? Nou, laten we eens gewoon beginnen met, met die eerste. Zeg um, voor wat er twee krachten zou zijn. Nou ja, Dan, dat zou betekenen, um, die, die, die, die zwaartekracht dat geloof ik wel. Nee, dat is altijd. Zwaartekracht, dat geloven wel. Die, ook in alle, hè, die zijn niet gek, die hebben ze in alle vier dingen getekend. Hè? Alle zwaartekracht. Dus dat, dat zal wel kloppen. Het gaat om die andere kracht. Is er een kracht naar boven toe? Denk eens even goed na. Als dit het geval zou zijn, dat zou betekenen dat er een resulterende kracht, want die, grootste is, die bovenste is groter dan die onderste, een resulterende kracht naar boven zou zijn. Wat zou dat betekenen? De resulterende kracht naar boven. Betekent dat er een versnelling is naar boven. Dan zou die steeds sneller naar boven gaan. Ja, dat kan dus niet kloppen, hè? Dat kan niet waar zijn. Dus dat, dat oké, okay, dat gaat er niet worden. Oké, okay, die valt af. Dan kijken we naar deze. Hier zijn ze ongeveer even lang. Ja, bij mij niet precies, maar ik kan deze dingetjes doorheen zetten en dan zijn ze in één keer wel even lang. Zo werkt dat. Oké, okay. zijn ze even lang. Nogmaals, dit is een op, ik, ik kan me voorstellen dat zo iemand zegt, ja maar wacht even, dat, dat zon van de kracht is nul, dan staat hij toch stil. Maar let op hè, als dit waar zou zijn, dan zou hij dus stil blijven staan daar. He, want ja, het is wat het is. Even grote kracht boven naar beneden. Zou je stil blijven staan? Blijft stil stilstaan? Nee, natuurlijk niet. Dus kan het ook niet zijn. Oké, okay, dan krijgen we deze. Eigenlijk is de keuze tussen deze twee het moeilijkste. En heeft het dus te maken van, is er een kracht, is er überhaupt een kracht die nog naar boven werkt op die persoon op het moment dat die daar bovenin is? Daar gaat het over. Welke kracht zou dat kunnen zijn überhaupt? Wordt er met het darm gedrokken boven? Nee. Heeft hij een magnetisch veld of zo, waardoor hij omhoog geduwd wordt? Weet ik veel. Nee, natuurlijk niet. In verticale richting is er maar één kracht die werkt. Er is maar één kracht die werkt. En dat is de zwaartekracht. En daarom gaat hij ook weer naar beneden. Zoals we allemaal weten. Dus je gaat ze alle vier af. En je komt uit bij deze conclusie, waarbij je zegt, Er ja, kan geen andere kracht in, in verticale richting. Hè. We hebben het niet over, over luchtweerstand, hè, op dat soort dingen. Er staat niet expliciet bij, maar daar, daar hebben we het niet over. Maar in verticale richting is alleen de zwaartekracht aan de hand. Dus dat is een heel belangrijk punt om dit af te gaan. Een andere opgave, in hetzelfde examen, 28, heeft iets vergelijkbaars. Dan gaat het over een ruimtestation. En opnieuw ga ik eventjes letterlijk lezen wat er staat. Hè, dan zeggen ze een huidstation, dat heet Elysium, nou ja, doe maar. Uh, het... Uh, in een baan om de aarde ervaar je geen normaal kracht. Oké, okay, dat weten we dus. Normaal gesproken, als je in een baan om de aarde bent, is er geen normaal kracht. Oké, okay, nou, dat weet ik. Dat neem ik aan voor. Dat, dat zeggen ze dus, het zal wel waar zijn. Hè? Ook, ook al snap ik niet, zeggen, nou, het niet, Zeg nou zal wel kloppen. Elysium draait als een wiel met constante baansnelheid om zijn as s. Draait constante baansnelheid rond. Oké. Okay. Een bewoner op de ring, op deze ring dus, is de bewoner. Slechte tegening, maar het is de bewoner. De bewoner op de ring ervaart hierdoor wel een normaal kracht, waardoor het lijkt alsof hij op het aardoppervlak staat. Deze normaal kracht, let op, heel belangrijke zin, werkt als een middelpuntzoekende kracht. Oké, okay, wacht even, dat is interessant. En dan geef in plaatje 1, 2, 3, 4, 5 de kracht of krachten die de bewoner als gevolg van het draaien van de ring juist is weergegeven. Nou, de eerste is dat er geen kracht is. Nou, dat ja, lijkt me niet waar, want ze zeggen juist: hij, hij ervaart wel een normaal kracht. Dus deze valt sowieso af. Dus even kijken, dus hij moet sowieso een normaal kracht er, uh, ervaren, want er staat gewoon de opgave. Nou, dan valt deze dus ook meteen af. Want hier is ook geen normaal kracht. Ja? Geen normaal kracht. Dus die valt af. Gaan we dan. Deze niet, die ook niet. Oké, okay, houden we er drie over. Um, dan staat hier: deze drie hebben alle drie normaal kracht. Dat klopt. Um, en dan zeggen ze: de normaal kracht werkt als middelpunt zoekende kracht. Als middelpunt zoekende kracht, wacht even. Dan kan dit dus niet kloppen, want deze kracht hier, hey, dit zal een krachtvector opleveren. En die is niet meer naar het midden gericht. Dus dat kan niet kloppen. Hier kan iets dus niet kloppen. Hier, de, de, deze valt ook af. Dus ik hou er twee over. En de. Waar het hier uiteindelijk om gaat, is de, de, de heel goed lezen van de opgave. In een baan om de aarde ervaar je geen normaal kracht. Dus, dus geen, je bent in principe gewichtsloos. En het draaien zorgt voor een normaal kracht. Dus er is maar één kracht hier en dat is deze kracht. De normaal kracht die ervoor zorgt dat jij met je voeten op de bodem van het grote wiel blijft staan wat rondgaat. Als, deze, als dit zwaar zou zijn, dan zou er ook geen middelpuntzoekende kracht zijn op dit moment. Waarom niet? Omdat zwaartekracht en normaal kracht op dit moment met elkaar, of deze ik weet niet of het zwaartekracht is, maar deze kracht en die normaal kracht met elkaar in evenwicht zijn. Er is dus op dit moment geen middelpuntzoekende kracht. En die is er wel, dat zeggen ze juist. Er is normaal kracht en die werkt als middelpuntzoekende kracht. Dus er is er maar eentje die overblijft en dat is deze. Twee opgaves waarbij je dus keuzes hebt en waarbij je allerlei mogelijkheden hebt om verwarring te raken. Mijn tip hierbij is, ga ze heel zorgvuldig één voor één af en vraag je steeds af, want je weet er moeten er, hè, hier drie en hier vier fout zijn, vraag je af welke moeten wel fout zijn. En de crux in beide gevallen is heel goed lezen wat er al in de opgave staat. Hier staat heel duidelijk, je ervaart een normaal kracht, die werkt als middelpuntzoekende kracht. En alleen dit figuurtje past daarbij. Heel succes.